Laat ons stil zijn en ruimte maken in onszelf om in contact te treden met de bron van alle leven. De bron die eeuwig is en alle leven voedt, door sommigen God genoemd, jaweh Jehovah of Allah door anderen Tao, Brahman, Ahura Masda, Grote Geest of de Ene. Laat ons kijken voorbij alle namen die de mensheid gegeven heeft. Laat ons voelen voorbij alle pogingen van de mensen voor ons in alle tijden en culturen om de kracht en de heerlijkheid te omschrijven wanneer we ons afstemmen op het wonder van de schepping. Wij zijn gezegende mensen. We hebben de wijsheid, de kracht en de liefde in ons om te leven in vrede, om te bouwen aan harmonie om onze kinderen voor te leven, hoe je een wereld van vrede bouwt. Door elkaar de hand te reiken als we vallen, door verschillen te accepteren en te overbruggen en door elkaar de ruimte te geven mens te zijn in de wetenschap dat we niet volmaakt zijn. We zullen struikelen in het leven allemaal, maar we gebruiken onze armen om elkaar te helpen, elkaar op te tillen en de hand te reiken. We bouwen aan de liefde in ons hart en richten ons op de goede intenties in de stralende harten van de mensen die we ontmoeten. Mogen we ons één voelen, met de mensen om ons heen, in het besef dat we een wereldwijde gemeenschap vormen. Laat ons één zijn in liefde, harmonie en schoonheid. Ah.